Hallo, wist u dat wij als relatiegeschenken waarde toevoegen wanneer u uw dankbaarheid uitspreekt? Voor als u een trouwe klant wil bedanken, uw waardering wil uiten naar een collega of een vrijwilliger in het zonnetje wil zetten. Dankzij ons geeft u uw relatie niet alleen een warm gevoel, maar komt u ook weer onder de aandacht. Zo ziet u, met Van Helden bent u zeker van tastbaar beter bereik relatie geschenken. Resultaat binnen bereik.